Welkom bij iedereen kan haken. We gaan vandaag een granny square maken. En uh, deze verschilt met een gewone granny square. Want een normale granny square die je gewend bent, die begint vanuit het midden. Maar nu beginnen we ook vanuit het midden, maar we gaan er een bloem in, het, in de hoek maken. En ja, je kan daar allerlei kleurtjes voor gebruiken. Ik heb uh, ja, lichtblauw zeegroen even kijken wat ik nog meer heb hier wit lichtbrouw zeegroen en wit en geel voor het middenstukje maar ik ga hem vandaag even in andere kleurtjes maken want ik heb er nog een paar gemaakt um, deze kijk hier zit weer een donkere rand blauw in en vond ik erg hard maar als je daar een heel sprij van maakt dan komt dat wel mooi op dat wit met dat donkerblauw dus ik heb zo'n paar dingetjes geprobeerd ik heb ook geprobeerd hier vanuit het midden met stokjes maar die vind ik te open dus ik wil hem nu gaan maken met een kleinere uh, midden van de bloem en ik heb hier en ik zal het dichter laten zien hier samengehaakte stokjes voor de bloem vandaag wil ik hem met deze tinten gaan maken dus roze een beetje zalm en nog een ja eigenlijk een een volgende kleur roze ik ben gewoon benieuwd hoe dit uitpakt en we gaan beginnen met uh, geel dus we beginnen wel eerst met dit middenstuk en dan pakken we wel een uh, magische ring maar die ga ik heel rustig uitleggen je hebt dus nodig een bolletje geel, wit. Uh, ja, dan de kleur die wil hebben. Maar dat is dus 1, 2. en Dan zeegroen is 3. Blauw is 4. En dan, ja, je kan. Ik heb nu dus dadelijk 5 kleuren. Ik pak dadelijk geel, roze, een ander kleurtje roze en zalm. En wit. Dus dat is 5 kleuren. Je hebt nodig een schaatje een haaknaald nummer 6 en een stopnaald omdat je met verschillende kleurtjes werkt heb je nog wel wat af te werken en we beginnen dus met een bolletje gele mol en je pakt dus de draad over je hand de magische ring je pakt twee vingers of drie vingers, dat maakt niet uit en dan nog een keer hoor je pakt het uiteinde zo vast twee of drie vingers en dan draai je hem en dan zit die bol dus die bol zelf die zit schuin over je andere draad dan ga je onder je eerste draad door en dan pak je die draad naar voren en dan draai je je haaknaald zodat je hier nog een lus op kan pakken en dit is dus 1 lus, zo en dan heb je je magische ring al klaar. ik Maak hem even wat kleiner, want zo groot heb je hem niet nodig. Je trekt aan het kortste touwtje, we hebben nu nodig 8 vaste, en we tellen deze losse mee, dus we doen nog 7 in de ring. 1, 2, 3, 4 trek eventjes al aan het touwtje want ik vind hem veel te los zitten, we hebben al vier. Ik gewoon doorgaan hoor. 5 6 7. Dan trek je weer aan het touwtje. En dan heb je de magische ring klaar. Tenminste het begin. Dus je begint met 8 vaste of 7 vaste in en de en dan sluit je de toer met een halve vaste ik heb het niet zo netjes gedaan in het begin moet ik zeggen maar het komt goed een halve vast is dus insteken, draad omhalen en doorhalen en nu gaan we uh, twee losse en een vaste doen 1 2 en in de volgende doen we een, een vaste insteken omhalen door en nog een keer omhalen, dat is een vaste en weer twee losse 1, 2 en in de volgende steek weer een vaste en weer twee lossen. en in de volgende steek weer een vaste, en weer twee lossen. Zo maak je de hele toer af, twee lossen en nog een vaste. En dan ga ik even de lusjes stellen, want ik moet er 8 hebben in totaal: 1, 2, 3, 4, 5, 6 nog een keer hoor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nou nog een keer 2 lossen en nog een keer 2 lossen want we hebben er 8 in totaal nodig en dan sluiten we de ring en dan gaan we meteen met een ander kleurtje beginnen dus je, je, je trekt nog niet de gele draad door maar je pakt dus het uh we gaan nu naar de witte kleur, dus we pakken nu een wit bolletje het zijn gewoon euro bolletjes, Het heeft helemaal geen dure garen of wol te zijn die zet je om je haaknaald en je trekt hem door en we gaan drie lossen en in die lus hier deze, gaan we 4 halve stokjes nu maken want we tellen deze mee als vijfde dus we slaan om Insteken, doorhalen en maar door 2 niet helemaal afmaken, want 4 halve stokjes is niet helemaal afmaken. Omslaan, insteken, doorhalen en door 2. Dan heb je er 1, 2. Omhalen, insteken, doorhalen en door 2. Hebben we er 3? Omhalen, insteken, doorhalen door 2 en dan heb je de vier en omdat we deze meetellen is als je de vijf lussen op je ring hebt dan mag je nog een keer omhalen en dan sluit je hem en dan doe je nog een keer omhalen en dan sluit je het bloemblaadje en nu ga ik eventjes deze afknippen die gele want de gele kleur hebben we niet meer nodig een beetje langer ik vind dat wel fijn met uh, straks met de draadjes afwerken en dan gaan we meteen door met uh, nu moeten we dus 5 halve stokjes maken in de opening omhalen insteken doorhalen door 2 Dus 1 omhalen doorhalen door 2 omhalen doorhalen oppakken door 2 omhalen doorhalen oppakken door 2 en we hebben uh, 5 lussen maar we hebben nog geen 5 stokjes dus we moeten echt 1 2 3 4 5 stokjes hebben 1 2 3 4 nog één want dan komt het blaadje mooi naar voren, nu hebben we 5 halve stokjes 1 2 3 4 5 en 6 lussen en dan halen we door en we sluiten hem af met een halve vaste en dit is alweer het tweede bloemblaadje ik ga even aan de achterkant kijken en ik ga deze witte aan de gele knopen en dan draai ik mijn werk weer om naar de goede kant en dan gaan we deze toer helemaal vervolgen met uh, onafgemaakte stokjes en je hebt er gewoon 5 nodig je hebt er nu 4 en dit is 5 En dan pak je weer een draadje erom en je sluit het bloemblaadje en weer afmaken met een halve vaste. Dus we hebben nu al 1, 2, 3 bloemblaadjes. De volgende omslaan, insteken door 2, om insteken door 2, omhalen, insteken, ophalen door 2, omhalen, insteken en weer door 2, en nog eentje door 2 je hebt de vijf en je haalt de draad door en we gaan naar de volgende bloem en je hebt weer vijf omhalen doortrekken en een halve en je hebt weer een bloemlaadje. Ik ga even deze toer afmaken. Ik stop ik even dit draadje naar de achterkant, want dit is echt de voorkant 1, 2, 3, 4, 5. Je moet er nog drie en dan zie ik je bij het eind van de toer. Nu zijn we aangekomen met het sluiten van de toer. We hebben als het goed is 8 bloemlaadjes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 die kan je straks nog wel een beetje naar voren duwen met je vingers en dan sluiten we gewoon de toer boven op de lus van de eerste en dan gaan we met een ander kleurtje werken dus we pakken nu even kijken wat ik hier heb hier heb ik met zeegroen gewerkt maar ik vind het leuk om met de roze uh, kleurtjes aan de, aan de granny square te gaan werken, dus ik zit even te dubben welke kleur ik wil pakken en ik denk dat ik met de lichtste kleur begin en dat ik met de donkere eindig dus we pakken nu even weer afknippen, we pakken nu een licht kleurtje maar wat je wil, als je zelf zegt, ik heb nog restjes liggen, dan pak je nog restjes dan is het ook goed ik doe wel altijd eventjes, knoopje leggen zodat het beter aanvoelt iets strakker nu gaan we dus in deze opening drie lussen maken zodat dit meetelt als een stokje en dan gaan we twee stokjes in deze opening zetten en dit wordt dadelijk de hoek en dan gaan we één losse doen, even kijken of ik het goed zeg, eh, nadenk, nee twee lossen ertussen. 1, 2, dan gaan we naar deze opening en dan zetten we weer drie stokjes 1, 2, 3 dan weer twee lossen en dan gaan we weer hier een hoekje maken hier zetten we ook drie stokjes in En omdat dit een hoekje wordt, zetten we weer twee lossen. En in dezezelfde opening zetten we ook weer drie stokjes. Dan weer twee lossen. En hier gaan we gewoon drie stokjes inzetten in de volgende opening. 1, 2, 3, en dan weer 2 losse, dan weer 3 stokjes. En deze wordt weer een hoekje, dus hier doen we weer 2 losse, en nog een keer, dus 2 losse, en nog een keer 3 stokjes in dezelfde opening. 2 lossen. Zie je? Je ziet al dat leuk die bloem opkomt met die kleurtjes. Dan gaan we hier weer 3 stokjes in zetten. En dan weer 2 lossen, en dit wordt weer een hoek, dus hier wordt weer 3 stokjes. Garen pakken. Ook lekker altijd af en toe. Ja. En twee lossen. En weer drie stokjes. En weer twee lossen. Als het te snel gaat, dan kan je altijd nog de video even stopzetten. En we zijn op de hoek gekomen. Dan komt de bloem al heel leuk op. Ja. En dan gaan we weer drie stokjes in deze hoek zetten. Oh, even omslaan natuurlijk. Omslaan. Eentje. En drie stokjes. 1, Twee. Drie. En twee lossen. En we gaan deze um, afvechten. Gewoon hier bovenin. Probeer altijd twee lusjes te pakken, maar hij lukt het niet altijd hoor. Twee lusjes. En we hechten hem af met een halve vaste, halve vaste is gewoon de draad door, even afknippen en we hebben al een hele leuke granny square met een bloem erin, zo kan je hem ook houden, maar nu gaan we dus, um, ik laat het even zien deze Is de achterkant is de voorkant, kijk deze hebben we nu gedaan en nu gaan we dus deze rand maken en dit wordt een dubbele granny, tenminste twee rijden met dezelfde Kleurtje. Dus dan begin je in de hoek. En we zijn nu geëindigd hier in deze hoek. Dan houden we deze maar aan. En ik wilde van licht naar donker. Maar ik vind het nu wel leuk in één keer om het donker te pakken. Om het contrast. Kijk, dan moet je voor jezelf een beetje kijken hè, wat je mooi vindt. Het is altijd wel mooi als je dezelfde kleurtinten pakt. Maar dan moet het contrast er ook zijn. Maar goed, het is heel persoonlijk. en je weet ook niet welke uh, gaar dat je aan kan komen, want niet alle kleuren zijn altijd uh, beschikbaar, je pakt dus de hoek weer, je hebt eventjes een, uh, een uh, opzet uh, gemaakt, je houdt het kleine draadje aan deze kant en je begint in die hoek pak je je draad door en je zet hem gewoon vast een halve vaste en dan pak je weer drie lossen en dan gaan we beginnen en dan maken we alleen deze rij tot hier met drie lossen of de, nu twee stokjes nog dan moet ik heel even kijken hoe ik het bedacht had um, ja nu moet je ook twee losse elke keer tussen houden dus twee lossen even wat garen klaarleggen 2 lossen hebben we gedaan en nu weer drie stokjes in de openingen 1 2 3 2 lossen en dit is ook een gewone opening dus gewoon drie stokjes 1 2 3 nou zijn we nog niet bij de hoek dus even nog twee losse en dan gaan we nu de hoek doen en dan pakken we weer drie stokjes in de opening twee losse en weer drie stokjes En dan gaan we weer verder met twee lossen. En weer in elke opening drie stokjes, twee lossen, drie stokjes in de volgende opening. En we zijn al bijna aan het eind. Drie en nu twee lossen. En nu zijn we op deze hoek. Ik leg hem even neer, ik laten zien. En we zijn op deze hoek. Kijk, als je deze toepakt. De, als dit blauw is roze, dan zijn we op deze hoek. En dan gaan we van deze hoek weer naar boven en dan gaan we weer terug. Dan gaan we het werk even keren. Twee lossen had ik net gedaan, dus nu pakken we één. 1 stokje, want we zitten nu op een hoek. Even kijken hoe dat we dat doen, of ik nu 1 stokje pak of drie stokjes. Even nadenken. Ja, we pakken drie stokjes nog 1, 2. 3. En dan gaan we nu niet rond, maar we gaan nu naar boven. 1, 2, 3 lossen en we keren het werk. We keren zo het werk. Zo, en we hebben drie lossen, en dan moeten we nog een losse omslaan, en we gaan weer drie stokjes in de openingen zetten: 1, 2, 3, 2 losse. we zitten nu dus aan de andere kant van het werk, aan de achterkant en nu gaan we weer op de hoek weer zo'n groepje van 3, 2 lossen en een groepje van 3 in dezelfde opening. Dat is 3 1 2 en weer 3. En weer twee lossen. 1 2 Kijk, dan met twee lossen, en als we bij de hoek zijn, dan gaan we weer met een ander kleurtje beginnen. 1-2-3-1-2 lossen. 1, die twee lossen en we zetten hier nog even kijken hoe de deze hebben gedaan ja we zetten hier nog een stokje op die laatste losse van dat beginstokje van de eerste van die e voorgaande toer dus hier zetten we een stokje op ik mag hem niet sluiten want we gaan met een ander kleurtje beginnen dat had ik wel gedaan en omdat we even kijken welke kleurtjes ik al gehad had de achterkant hoor, ik zal even de voorkant laten zien en ik heb nu bij deze dit kleurtje al gehad dit en dan gaan we nu bij een ander kleurtje beginnen met deze bol roze kan ook de twee draadjes samen haken zodat je niet zoveel hoeft af te hechten dan keer je weer het werk dus we gaan nu weer het werk keren om weer terug uit die krennisch weer te maken, dus we keren weer het werk knip even deze af we gaan in deze opening weer drie stokjes maken. 1. Dit zijn er dus twee, want we laten later deze mee tellen als stokje, dan twee. We pakken nu één losse. Ja, we moeten nu doorgaan met één losse ertussen, anders wordt hij te los zeg maar. Dus pakken nu één losse tussen de groepjes door. 3 dus stokjes, 1 losse, behalve op de hoeken, dan pakken we wel weer 2 lossen, maar nu pakken we even 1 losse, tussendoor 3, en een losse en een losse, en we zijn op de hoek, pakken we dadelijk wel weer 2 losse tussendoor, tussen de groepjes van 3 en nu twee lossen dus op deze hoek hebben we twee lossen en die andere pakken we één losse één lossen. En we gaan weer door tot deze hoek, zodat deze bloem ook mooi onderaan in de granny blijft. Dus nu weer 3 1 2 één lossen. 1 2 3 1 lossen. 1, 2, 3. 1 lossen, en we zijn hier alweer aan de zijkant aangekomen. En dan pakken we een stokje hierop, en dan werken we weer omhoog met 3. 1, 2, 3, en dan keren we weer het werk, want we moeten nog een toer met deze kleur. Dus we keren weer het werk en we gaan weer de andere kant op. En dan pakken we hier weer twee stokjes. Want de eerste drie losse tellen mee. En we doen weer overal één losse tussen, één losse. nu dus twee, twee losse op de hoeken tussen de groepjes van 3 1, 2, 3, en nu weer een losse En nu zijn we bijna bij het einde. Lossen en een stokje en dan gaan we afvechten. En dan gaan we nu de witte rand maken. Kijk, en dan pakken we weer het voorbeeldje bij. Als je dit zo ziet en je ziet deze. Kijk, dan gaan we nu de hele rand met wit afwerken. En die bloemetjes die duw je zo een beetje naar buiten. En ik pak even witte draad. En ik pak weer even een opzetlusje. En je pakt gewoon een hoekje. Maakt niet uit nu welke hoek dat je pakt je begint met 3 lossen je zet hem even vast, 1, 2, 3 en we gaan hier een groepje van, ja nu twee stokjes want de opzet lus stelt mee dan een lossen en dan weer drie stokjes in elke opening een losse 3 lossen 1, 2 en met 3 stokjes 1, 2, 3. Kijk hoe mooi het kleurencontrast is. Hè? Het is toch uh, maar goed als je dadelijk helemaal af is, dan, uh, ja, dan zie je gewoon uh, een mooie granny square. En nu zijn we hier op de hoek. En dan pakken we deze opzetlus als opening, zeg maar. En daar doen we weer een groepje gewoon van drie. Dan twee lossen, want we moeten tenslotte de hoek om. En weer drie stokjes. En dan gaan we deze. Kant nog afmaken. Dus één losse nog. En dan pakken we even kijken welke we moeten hebben. Um, even hierbij kijken hoe ik het hier heb gedaan. Als je de hoek omgaat. Um, dan pakken we deze ja, weer drie, één, twee, drie, één losse. en weer in de volgende opening en weer een losse en een groepje van 3 We zijn weer op een hoek, dus dat betekent weer een groepje van drie, twee lossen en weer een groepje van drie. En weer een losse en het handigste is wel, ja nu met uitleggen lukt het niet, als je eerst de draadjes wegwerkt en dan de laatste toe pakt want anders zitten ze een beetje in de weg, maar het is wel te doen hoor we zijn bij de laatste aangekomen daar weer drie stokjes in en twee lossen. en je werkt de toer af met een halve vaste en ik knip het draadje af en we hebben een granny square met hele leuke kleurtjes en ik zou vragen of je wil uh, abonneren op mijn YouTube kanaal duimpje omhoog een duimpje is ook altijd heel leuk uh, als je dat doet bij YouTube want dan, uh, ja, dan zie ik hoeveel uh, likes ik heb en uh, als je doet abonneren zou ook fijn zijn dat is de knop hieronder op mijn foto en uh, ik wens je veel plezier met het maken van een granny square met een, uh, met een bloem erin succes en bedankt voor het kijken tot de volgende tutorial